Oké, okay, goedenavond allemaal. We gaan uh, vanavond gaan we uh, de VTV oefenen van de ambulance als training. Fouter maken mag, Daar leren we alleen maar van. We gaan ook daarna nog even debrieven op de keerplaats bij de Erasmus. We zullen vanaf uh, Alp Rotterdam, naar het ziekenhuis gaan en dan gaan we zo door de avondspits over de snelweg en ook door de binnenstad. Um, er zullen een hoop opstoppingen zijn uh, let erop dat uh, dat het goed uh, afloopt zeg maar um, en uh, rij voorzichtig zou ik zeggen zijn nog vragen opmerkingen of iets anders dat zou ik als nee dan uh, kunnen we richting Amsterdam. gaan uh, Borto-test vanuit de 104? Ja, 104, ik hoor u hoort mij ook. Ja, positief. Dat is OC54, uh, Wtb gestart over Oké, okay, ambulance is klaar voor uh, slachtoffer licht achterin. Uh, betreft de meneer 50 jaar. Ik wil hem zo snel mogelijk, maar zo glijdend mogelijk naar het Erasmus hebben. Ja, dat is genomen. Uh, motors, uh, BTB al inricht te doen. Ja, Amalance, we gaan direct uh, een u maken met de snelheid van 10 km per uur. Daar loopt nog een kip over, ja. We gaan de snuit opvoeren naar de 20 km per uur. Dan gaan we direct weer door naar de 30 We Dan gaan we door naar de 40 en dan gaan we de volgende afslag gaan we links. Dan zullen we zullen daarna weer rechts afslaan. Uh, de snuiter uit, linksaf, dan gaan we hier zo straks uh, rechts bij het stopteken. We gaan de snuiter uithalen naar de 20, 30 km per uur, nog naar rechts. Dan gaan we de snuiter weer in uh, doen. Voortacht staat stil op de rijbaan links voorbij. We gaan naar de 80 km buur. We gaan hier links bij het voertuig. Oké, okay, we gaan hier, uh, blauwe bocht, naar rechts. De persoon staat stil op de rijbaan, links voorbij. We gaan links voorbij de, de grote pick-up truck. Het is nooit 50 km per uur. volgende bocht staat een BMW-bestuurder, ook stil, links voorbij. Ja, dus dan we gaan rechts. Uh, we op rechts, de weg mee, rood zich sleet. Dan gaan we hier zo links voorbij de BMW. Blijven de weg volgen. Uh, kleine ja. opstopping naar Vriesvoort, daar links voorbij. Ja, we gaan uh, tussen het voertuig door. Wederom, persoon staat stil op de rijbaan tussendoor. Wederom voertuigen op de rijbaan, links voorbij. We gaan hier zo rechts over plus, uh, bij de bij bij voertuigen. Persoon op de nee, rijbaan, links voorbij Twee voertuigen, rechter rijbaan, links voorbij We gaan vast de naar op De aan. Opstopping kruispunt, meerdere voertuigen. Links voorbij. Naar rechts over de luchtstroom. Ik moet opletten met deze boom, die is wat uh, te laag om met de ambi onderdoor te gaan. Dus moment, ja. We de linkerbaan aan. Dus het is hier. Grote SUV op de rijbaan staat stil links voorbij. Aan links langs de SUV. bocht uh, naar links aan naar rechts langs het voertuig op de baan laat snel iets opvoeren advies om het midden te gebruiken oké okay, we gaan richting het midden Kunnen we er snel opvoeren, André? Positief. We gaan naar de 80 km per uur. We gaan richting de baan terug. We gebruiken het grote luchtstrookgedeelte rechts. De probbels in weg, dan ga ik zo over het kruispunt. Yes, Stopping rechts voorbij. Uh, rechts voorbij. Pas op voor de vangrail. 70 à 75 kilometer. We gaan de linkerbaan pakken. Meerdere voertuigen. We gaan de rechterbaan pakken. We gaan de rechterbaan aan. We nou, terug richting 70 km per uur. Zeer druk kruispunt, ik haal zeer druk kruispunt. We naderen druk kruispunt, sluit richting de 40 km per uur. 50 km per uur. Even nou, straks bij het kruispunt links achter, dus sorteren links voor. Over het link, midden uh, links voor sorteren, links af. Pas op voor afslaande voertuigen. Links af? Ja. de midden langs de het voertuig, kom maar. Rechter rijstrook. Gaan terug naar de rechter rijstrook. Opstopping. Wielen, we gaan er rechts langs proberen Zo voor het stoepje We gaan de linkerbaan pakken. We gaan de linkerbaan aan doen. gaan rechts dankzij het voertuig aan. Dan gaan we rechtdoor. We gaan weer naar de linkerbaan terug. gaan rechtdoor. rechtdoor gaan we er een beetje rechts aan dus het iets hoger opvoeren 70 km weer. nader een kruispunt zwart uh, voertuig voor jullie, links voorbij. We gaan links voorbij het zwarte voertuig. We gaan tussen de voertuigen door, snijden en uit. We gaan uh, tussen de banen door. Link de baan. 5, uur Naar de rechterhoor. De rechterbaan. De linkerbaan terug. We gaan straks naar rechts afslaan voorbij het grijze 4 we gaan afsnijden. We gaan de bouwbocht naar rechts nemen, en dan gaan we terug naar de linkerbaan. Die gaan dan verder naar links doorschuiven en gaan linksafslaan snijden uit naar de 20 km/u door de bocht. Dan er weer terug in 40 qua 50 minuten per uur. naar de linkerbaan. Nog verder naar de linkerbaan. Naar rechter. We uh, gaan terug naar de rechterste baan. We uh, gaan de snuiten uit naar de 20 uh, 10 km per uur. Uh, rechts door de bocht. We gaan terug naar de middelbaan. We komen dan naar top twee voertuigen en stap midden stil te rijden. Ja, dat is genomen. We gaan er tussendoor. Zou je het wel op de 50 minuten koer houden? Rechtdoor. Maar je zo links af. Weer inmiddels de baan. Dan gaan we rechts langs de stilstaande voertuigen. Rechtsaf. En dan is de VTW succesvol ten einde. Komen er dan politie door naar een parkeerplaats? Ja, positief. Uh, ik vond het erg netjes gaan. Uh, wat vonden jullie er zelf van? Ja, ik kan nooit perfect natuurlijk. Um, zeker ruimte voor verbetering, maar... Uh, ik vond het zeer netjes gaan. zeker. Ja, de hele 40.06, wil je toe Ja, positief. Uh, ik vond het uh, zelf ook een... Uh, ja, de uh, VTB uh, af en toe uh, uh, flinke opstoppingen geweest. En, uh, we zijn er doorheen gekomen en uh, veilig bij het ziekenhuis aangekomen, dus ik zeg chapeau. Ja, uh, mijn tip voor de volgende keer is, uh, als er een opgestopt mening is, hou hem dan even opgestopt. Door de motor ervoor te zetten, dat gebeurt niet elke keer. Um, want anders, uh, als we er langs gaan, gaan ze soms toch rijden uit stress. Uh, waardoor ze uh, rare bewegingen gaan maken. Uh, dus dat uh, heb ik er nog even bij toe te voegen. Um, verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel uh, te melden. het ging erg goed, dus ik ben uh, tevreden. Dus, uh, <laughs> tevreden. Ja. Ja. vanuit uh, ambulance ook uh, tevreden. Ik heb eigenlijk één keer moeten remmen en dat was niet vanwege jullie, maar vanwege verkeer. Voor de rest heb ik alleen maar gashoeven losgelaten. Dus uh, voor ons, uh, vanuit ons geslaagd en slachtoffer leeft nog, dus uh, dat is altijd fijn. Daarom. Daar doen we het voor.